Gemeente sint michielsgestel gestel geeft ruimte om te wandelen, varen, fietsen of juist lekker niets te doen. Ruimte om te wonen, werken, ondernemen en te genieten. We geven onze inwoners alle ruimte om zelf initiatief te nemen. En om dit te onderstrepen hebben we vanaf nu ook een nieuw logo. Een logo dat iedereen in Berlicum, Den Dungen, Geemonde, Halder, Maaskantje, Middelrode en sint Schestel uitnodigt om hun eigen leefomgeving nog mooier te maken. sint michielsgestel geeft ruimte om samen te werken, om te ondernemen, om te ontdekken en om te genieten.